Zo lieve lieve YouTube-kijkers van De Stofjes, ben ik weer, zondagmorgen loop rondje in Gassel. Uh, ja, wat kan ik hiervan zeggen? Het <laughs> was zo lekker, de uh, resultaten die ik uh, op Insta gezet heb dan dat doe ik ook op Insta en uh, ja ik heb zelfs een rondje onder de 6 minuten gelopen boah het was weliswaar een tweede rondje maar uh, ja uh, het is meer me gelukt uh, 6 minuten 15 gemiddeld uh, en vorige week liep ik nog 6, 25. Het is dus toch wel een behoorlijke vooruitgang, zullen we maar zeggen. Maar ik voel me goed. Ik voel me nog lekker. Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk uitgangspunt, als je je lekker voelt. Voor mij was vorige keer ik niet zo heel erg lang geslapen. Later bed. Of is, ik, weet, ik weet even niet meer wat vorige week was, maar in ieder geval... Die moeten we gewoon vergeten en dan kijk je, dan ben je een week verder ja, en dan, uh, ja, dan lukt het wel. Dan gaat het wel goed, dus uh, ja, en nu? Nou, uh, even gaan kijken, het is nu uh, tien voor half tien. Dan kan het nog gaan sporten, maar we moeten om uh, elf uur alweer verzamelen in Malm. Kans voor elf. Dus ik denk, ik heb wel uh, spullen meegenomen. Dus uh, kijk, ik had wel uh, spullen meegenomen om, uh, om te gaan fitness, maar ik denk dat ik hem toch oversla. Ik denk dat ik hem toch wel even oversla. Of niet? <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het lastig dat ik dit nou eventjes moet gaan bedenken. Ah, wat ga ik doen? Ik rijd door. Ik rijd door. Ik kan natuurlijk ook gewoon daarheen rijden en gaan kijken of dat het leuk is, of dat het goed gaat. En dan kan ik het alsnog afbreken. Het is maar een half uurtje. Ik ben natuurlijk ook een half uur dik bezig geweest met lopen. Dus uh, dat maakt dat ook niet uit. En dat ben ik wel geweest. Misschien wel niet het hele programma wat ik dan wil doen, maar daar ben ik wel weer geweest. Wel een optie. Nou. Hé toch. Het zijn leuke dingen. Um, oh motor. Um, ja. En nu. Ik ben onderweg. Ik ga denk ik toch trainen. Ja, ik ga, ga denk ik toch wel even trainen. Doe ik wel. Ik ben benieuwd wat vandaag gaat horen trouwens. Met uh, het voetbal. Een beetje, een beetje pech hoor, een beetje pof. Oh ja, en ik heb een uh, nieuwe lange broek uh, gekocht voor het, uh, voor het hardlopen. Vandaag voor het eerst aan, maar was eigenlijk niet echt nodig. Bleek achteraf, want het was best nog wel te doen qua weer. Dus, maar goed, ik heb het uh, geprobeerd. En uh, ik had hier ook een uh, thermootje aan boven, maar ik vind hier boven is het wel belangrijker om het warmer te houden dan de benen. benen kunnen iets meer hebben, dus, uh, maar ja, ik, uh, vandaag het. Het was het was eigenlijk niet nodig geweest. Maar goed, uh, het is nu helemaal zo. Ik heb, uh, ik heb hem aangehad en geprobeerd. Hij zit lekker, gisteren gekocht bij de Acetion. Ik ben niet gesponsord of zo, maar uh, dat mag ik me niet zeggen natuurlijk. Hè. Of ik er nou bij. Uh... <laughs> ja, ik heb het toch wel gezegd. Uh, in ieder geval, uh, um, ja, ik heb een lange roep, het is voor het eerst. Maar normaal gesproken was er nooit zo van, van uh, om met, uh, met uh, zeg maar, loopbroeken rond te gaan uh, lopen of iets dergelijks. Dat was er altijd gewoon mannelijk, korte mouwen, korte broek lopen. Of dan inderdaad gewoon een trainingsbroek aan. Nou ja, dan krijg je die ja. Dan heb je een trainingsbroek aan die eigenlijk geschikt is om daarmee te gaan hardlopen. Dus, conclusie. Is het toch handig dat ik naar haar schat. Wat een hulpverhaal eigenlijk. Ik ben bij de fitness. Ik ga eens even kijken of ik überhaupt binnenkom. Uh, laatst was ik een keer hier en toen kon ik niet binnenkomen. Maar dat had waarschijnlijk te maken met de zon. Als, uh, even kijken bij de paal. Als uh, de zonlicht er te veel op schijnt op het raam, ja, dan werkt uh, de, de, de, de kaartlezer niet als ik we twee weken terug was, dat stond ik voor de deur en uh, met die, met, uh, met die kaart voor uh, heen uh, swipen en, doen en, en er gebeurde maar niks. En uh, ja, nou goed. Waarschijnlijk uh, de zon, want de week erop is vorige week dus, kwam ik, uh, kwam ik hier en toen uh, Kaizen opliep en ging meteen open. Dus dat. Uh, goed, ik ben gearriveerd. Ik ga naar binnen. Uh, dan ga ik eventjes kijken. Wat ik nog allemaal kan, kan gaan doen, of dat ik überhaupt niet iets ga doen. Dus, bij deze ga ik nu afsluiten. Ik zeg uh, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Even een duimpje like omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende week weer terug bij De Stofjes. Hardlopen. Zondagmorgen. Ik zeg de groeten. Ik zeg tjoe.